Ja, er is een Chinese gezegde en dat luidt sanglo lo beng se en letterlijk vertaald betekent dit geboorte, ouder worden, ziek worden en sterven. Um, het zijn onvermijdelijke fasen in het leven um, en dat leert ons ook om ons te berusten in het leven, ook wat betreft uh, ziek worden en, en, en sterven. Maar aan de andere kant, je moet het lot ook niet tarten. En Chinezen proberen ook um, te vermijden openlijk te praten over de dood. Want dat zou um, misschien ook ongeluk kunnen brengen en, en, en de dood kunnen versnellen. En men vindt ook dat um, als iemand ziek is, dat je alles moet doen om weer beter te worden. Uh, soms tegen beter weten in. Uh, en dat is ook... Dat is misschien ook de reden omdat uh, mensen vaak um, niet willen vertellen aan de zieke hè, als er sprake is dat, dat de aandoening eigenlijk uh, niet meer te behandelen is. Ja, dat wil men vermijden. Hè. Vermijden dat de zieke um, misschien de moed opgeeft en de levenslust uh, verliest. Um, um, want je moet je best doen om beter te worden en, en, en de dood zo lang mogelijk uitstellen. Ja, volgens de traditionele Chinese cultuur is, de, is de familiezorg heel belangrijk en de, de oudere generatie die verwacht ook dat de familie de zorg verleent als iemand ziek is. Het kan anders zijn bij de jonge generatie die hier opgegroeid is. Dan is het ook goed om, om te kijken of de verwachtingspatronen tussen die twee generaties wel met elkaar stroken. Nou, als het nodig is, dan is het ook vaak zo dat mensen in de kenniskring bijspringen. Het is om die reden ook vaak lastig om buitenstaanders toe te laten in de zorg. Als je als hulpverlener merkt dat de mantelzorgers zelf niet meer zo goed kunnen bijbenen. Dat maakt het lastig. Naast dat plichtbesef, de familiezorg, is het soms ook zo dat taal een barrière is om Nederlandse zorgverleners bij de zorgverlening te betrekken. Dus ja, dat de taalbarrière is, is, is, is een probleem. Bovendien het eten. De Chinezen hebben we hebben hoge eisen wat betreft eten. Uh, een opname in een verzorgingshuis of, of een uh, ziekenhuis um, uh, wordt vaak um, um, ook uh, het eten als heel negatief ervaren. Uh, dus ja, dan brengt de familie vaak zelfbereide eten mee uh, als het uh, erop aankomt. Ja. Nou, over eten hebben we ook een gezegde, bij uh, tien. Uh, dat betekent zoveel als dat het eten eigenlijk uh, heel belangrijk, het belangrijkste is uh, in het leven. Um, niet alleen tijdens het gezonde leven, maar ook tijdens de ziekte en uh, zelfs op een sterfbed. Um, het sterven op zich is, uh, wordt beschouwd als een lange reis en daar moet je goed voorbereid uh, um, uh, op, uh, op zijn en... Dat betekent uh, dat als mensen ziek zijn dat de familie de verzorgende ook heel veel uh, aandacht besteedt aan het eten en heel graag wil dat de zieke um, uh, het eten tot zich neemt, um, zelfs als iemand eigenlijk geen trek meer heeft of misschien ziek, ziek of misselijk wordt van het eten en dat is goed om te beseffen waarom men dat doet. Um, en het is soms lastig om um, de familie met al hun goede bedoelingen um, te overtuigen om de zieke persoon niet te dwingen tot eten als hij dat niet meer aan kan. Nou, men wil liever niet thuis sterven, omdat men denkt dat um, de geest misschien in huis blijft uh, ronddwalen. Uh, Um, het ziekenhuis is een uh, goede plek om te sterven. Um, bovendien is het ook zo dat men nog heel vaak de verwachting heeft, de hoop heeft... dat als um, iemand in het ziekenhuis opgenomen ligt... dat er misschien toch nog uh, een behandeling mogelijk is. Um, wat we dus vaak zien in de, in de laatste fase, in de terminale fase van een patiënt... is dat de familie toch aandringt om iemand in het ziekenhuis te laten opnemen. Um, ook al... Um, kan de ziekenhuis misschien helemaal niets uh, meer bieden aan de patiënt. Uh, vaak is men er ook niet op de hoogte van, uh, van de hospices. Uh, dat dat ook een uh, optie uh, is uh, als uh, iemand terminaal is uh, en daar uh, opgenomen kan worden om uh, te sterven. Euthanasie is het actief beëindigen van iemands leven om, om hem uit zijn lijden te verlossen. En dat is voor Chinezen heel moeilijk te accepteren, omdat het actief beëindigen van iemands leven ja, voor Chinezen not done is. Um, men hoopt op een zo lang mogelijke leven, zelfs als iemand lijdt. Um, en, en daarom is het heel lastig om... Um, euthanasie uh, um, te aanvaarden voor Chinezen. Uh, um, daarentegen um, partif sedatie um, daar, dat is denk ik voor uh, Chinezen veel makkelijker te aanvaarden omdat iemand overlijdt aan zijn uh, ziekte. Um, alleen dat begrip is niet zo heel erg bekend onder Chinezen. Dus het is wel heel Goed om um, de mensen daarover te informeren, uh, als uh, mogelijkheid.